Agressie de Baas, aflevering 5 alweer. Andere locatie, u ziet het, want we gaan fysiek aan de gang. Dus van de stoel af en meedoen. Want we gaan maar drie oefeningen doen waarmee je je stress kunt verlagen. Heel belangrijk. Het is ook uh, heel belangrijk om dat elke dag gewoon te doen. Ah, meneer en mevrouw. U mag, kan allemaal me meedoen. Heel toevallig dat we wandelaars hier hebben. Ja, wandelen is natuurlijk ook al uh, stressverlagend, hè, dus dat is heel goed. Er zijn maar drie factoren, lieve mensen. Om, uh, kom er even bij. Hey, nee, ja, lieve uh, factoren om uh, stress te reduceren bij zo. Want daar hebben we allemaal last van. Hè. Het is de moderne welvaartziekte. De eerste is, de ademhaling. Ademhaling okay. hartslag. Zijn jullie nu een beetje ontspannen? Ja, nee, ja. Nee, ja We moet net even gewandeld, even. natuurlijk. Ja. Maar nu gaan we even hardlopen, want daar is de bus en die missen we anders. Oh! oh. Oh, hier. Hier, oh, die, oh, ja, je doet automatisch hier, dit. Ja, dit zit hier. Dit zit hier. Oh. Ook in spannende situaties zijn we vaak veel te snel aan het borstademhalen. En, uh, ah. Die moet naar de buik. Dus we gaan ah. inademen door de neus. En weer uitademen door de buik. En dat moet je drie keer doen. Doe het gewoon eens elke dag even. Als je even ah, ja. merkt dat je gestrest bent, even. Tweede ah, factor. Moet je elke, elke keer doen. Elke keer. Meerdere ja. momenten per de dag. Tweede ah. factor is ook heel belangrijk. Stevig staan. Dat doen we allemaal niet. Ga maar stevig staan. We staan allemaal stevig. Ja, geen ja, probleem. Ja, ja, ja. oh. Oh, oh, dat uh, valt, uh, ja. valt tegen. En hoe komt dat? Omdat we de uitdrukking kennen, we zetten ons schrap. Dat doen we omdat we ons knieën op slot zetten. Die strekken ja, we naar achteren. Ja, ja. En dat is juist, daardoor staan we juist oh. niet stevig. Dus wat doen we? We gaan de knieën losjes buigen. Ja. En dan moet je opletten hoe stevig je oh. staat. Zo. Dus, en dan kun je ook beter ademhalen. Dat is ook veel beter voor de ademhaling. Absoluut. Factor 3 is spierspanning. Want als jullie gestresst zijn of druk, druk, druk, druk, ja. dan gaat de spanning ja, al zitten? Nee, nee, nee, nee. Schouders. Dus wat gaan we doen? Gaan we die spieren aanspannen? Allemaal schouders omhoog, vuisten ballen. En niet vergeten adem te halen, maar dat is moeilijk. En dan los. Oh, gewoon even dit. Is ja, is lekker. lekker. Gewoon dit soort oh. oefeningen, gewoon even een paar keer per dag doen een goede tip. Heel stress reducerend. Maar er is nog een hele belangrijke factor. En dat is de mentale factor. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want die is zelfs nog het allerbelangrijkste.